Welkom allemaal in de Sieraad, uh, hier in Amsterdam. Ik ben Iman Nadief, landelijk partijbestuurslid diversiteit, inclusie en externe relaties, maar ook raadslid in deze prachtige stad. En ik heet jullie van harte welkom hier in Amsterdam. Uh, we hebben een hele mooie avond uh, voor de boeg, want over 16 dagen zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen en natuurlijk dus ook de Eerste Kamer. En het is van groot belang die linkse samenwerking om keihard aan de slag te gaan tijdens deze campagne. En daarvoor hebben we een aantal gasten uh, deze avond. En we willen gaan beginnen met Tim Jongers, directeur van het wetenschappelijk bureau van PvdA. <applaus> Welkom. Tim is directeur van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, maar ook schrijver van Beledigende Broccoli. Ik moest het wel eventjes opschrijven dat ik het goed zou zeggen. En verder ook politicoloog, bestuurskundige en publicist. Tim, aan jou het woord. Dank u wel. Groot applaus. Goeie, goeie avond allemaal. Ik spreek mijn mega sexy accent, maar ik ga proberen rustig te praten zodanig dat iedereen me hoort en ik ben permanent onbeleefd nu, want ik sta altijd, dus een beetje, kunnen jullie allemaal je hand even omhoog steken? Iedereen die dat kan natuurlijk. Nou volgens mij zijn jullie allemaal zelf nee nee, hand omhoog, hand omhoog. Volgens mij zijn jullie allemaal burgers. Dus ik ga een paar vragen stellen. Iedereen. Die ooit al eens een belastingsadviseur heeft geraadpleegd, mag nu zijn handomraag doen. Iedereen die ooit een aankoopmakelaar, een hypotheekmakelaar geadviseerd heeft, mag nu handomraag doen. Iedereen die ooit een juridisch adviseur geraadpleegd heeft, mag handomraag doen. Iedereen met een poetsvrouw mag de handomraag doen. En iedereen die wel eens staatsbezorgd.nl doet, die mag ook zijn handomraag doen. En het komt erop neer dat we dus twee, drie, vier zelfredzame burgers in deze zaal hebben. Dat zijn er niet veel, maar eer uh, wie eer toekomt, dat pluisje. En dat zijn de mensen die bij de outsourcingsklasse behoren. Wij behoren allemaal bij de outsourcingsklasse. Wij kunnen onze shit outsourcen als het te veel wordt. Zo'n 25% in Nederland kan dat niet. En dat is bijvoorbeeld Samira. Die straktoffer is, is geweest van toeslagenschandaal en dan van de ene ellende in de andere stort en die met haar mbo-diploma en met haar depressie is momenteel niet meer aan een baan geraakt. Dat is evengoed Anton, de hardwerkende Nederlander, die sinds uh, tien jaar noodgedwongen zzp'er is en die dus ook formulieren moet invullen waar hij nooit voor gestudeerd heeft, die hij niet begrijpt, die te ingewikkeld zijn en die brengen dan een schuld van uh, 3000 euro met zich mee. En uh, na vijf jaar is dat een schuld van 35.000 euro. En nu is Anton al een half jaar dakloos. Uh, slecht, uh, ik heb gezegd dat ik uh, met een heel sexy accent, maar is het. Je <laughs> <laughs> <laughs> nou. Uh... <laughs> ik zal mijn best doen om beter te articuleren, maar het gaat dus over Samira, die nu helemaal in de ellende zit. Het gaat over Anton met schulden, het gaat over Eefke, die haar baan is kwijtgeraakt en moeilijk aan een nieuwe baan komt omdat ze een moeder is van drie kinderen en omdat ze ziek is. En we hebben het eigenlijk over zo'n 20-25% van Nederland die hun zelfredzaamheid niet kunnen afkopen. Want dat is het verschil tussen de mensen die het hand omlaag deden en degenen die dat niet deden. Ik kan alles uitbesteden. Simpelweg omdat ik vermogen heb om het te doen. 25% kan dat helemaal niet. En dat heeft dus een gevolgen. We kennen het allemaal, arme mensen, acht jaar eerder dood dan rijke mensen. Het verschil in goede gezondheid wordt al snel 18 jaar, 19 jaar. En als die dan hulp nodig hebben, dan gaan die naar de overheid. En wat is het eerste wat die overheid zegt? maar hoe zelfredzaam ben jij wel, terwijl eigenlijk niemand zelfredzaam is. Maar die hebben niet het vermogen om naar andere mensen bij te betrekken, dus die leunen op een overheid. En die overheid zegt nee. Wat die overheid wel zegt, ja, maar misschien moet u wat meer bewegen, krijgt u een beweegcoach. Misschien moet u wat gezonder eten, een beetje broccoli, dat zal je goed doen. Pas op je energierekeningen en trek een extra trui aan, terwijl we weten, die verschillen die er nu zijn, dat zijn, die komen niet uit de lucht vallen. Dat is een beetje zoals een sterren en ik ken er heel weinig van, maar ik weet wel dat als je naar sterren kijkt, het licht dat je nu ziet, dat is jaren geleden ingezet. En zo is dat ook met gezondheidsverschillen, zo is dat ook met vermogensverschillen en zo is dat met alle ongelijkheid. Dat is het resultaat van beleid dat al tien, twintig, dertig jaar geleden is ingezet en dat nu heel erg om de oppervlakte komt. En als we dan kijken wat mensen ziek maken en hoe het komt, die complexe ongelijkheid, dan gaat het er simpel over dat twintig procent van Nederland leeft gewoon al meer dan een decennium in crisis. Twintig procent. In achterstandswijken staat al heel lang geen juffel de klas. De huizen in Achterstandswijken zijn al heel lang niet oké. Okay. De onderkant van de samenleving is de, is het, dat zijn de slachtoffers van de flexibilisering van alles wat los en zit in dit land, maar nu wordt het een groter probleem het dreigt ook de middenklasse te raken. En wat doen we dan? Dan noemen we het crisis. En dat is een toverwoord. We Hebben een onderwijscrisis? We hebben een zorgcrisis, we hebben een bestaanszekerheidscrisis, we hebben een arbeidsmarktcrisis, we hebben een energiecrisis. Nu draagt 30% in de knel te komen op één van die sociale grondrechten. Dan noemen we het crisis, we duwen het van ons weg, het overvalt ons, het is crisis. En we gaan opschalen. En dan krijg je 5 miljard extra de zorg. Historische koopkrachtreparatie van 17 miljard. Meestal, als iets historisch gerepareerd moet worden, dan is het ook historisch kapot gegaan. Het zijn altijd dezelfde mensen die in de krappen gedeeld hebben. Nu gewoon crisis noemen. En dan gaan we zeggen dat we heel solidair zijn met elkaar. Ja, vijf miljard is niet niks, tien miljard is niet niks, 17 miljard, is niet niks. Maar dat is compensatie. En dat is niet houdbaar, dat is heel duur. En ik denk dat als je dat van tevoren dat geld allemaal netjes in huisvesting had gestoken, netjes in onderwijs had gestoken, netjes in de zorg had gestoken, en dat we niet zo allergisch zijn om belastingen te betalen, dan denk ik dat we nooit die compensaties nodig hadden. En dat zijn hele dure compensaties. Maar wat ook verdampt, is het vertrouwen in elkaar, het vertrouwen in de overheid, Mensen die niet meer willen meedoen, simpelweg omdat de overheid niet levert. En die systematisch in de knel komen zitten en systematisch met vingertje, eigen verantwoordelijkheid, eigen schuld. Maar iemand die werkt aan het minimumloon, dat is volgens mij de grootste filantroop van dit land. Die zet zijn gezondheid onder druk, zet zijn gezinssysteem onder druk. Die werkt onder arbeidsvoorwaarden waar de meesten van ons niet onder zullen werken of willen werken. En toch altijd naar het individu, eigen schuld, dikke bult, neem je eigen verantwoordelijkheid. Maar er bestaat ook zoiets als een collectieve verantwoordelijkheid. En er bestaat ook zoiets als een samenleving. En 30% is niet niks. En je merkt aan het onbehagen dat we er echt iets aan moeten doen. Je merkt aan het onbehagen in de samenleving dat dit niet te lang meer goed kan blijven gaan. En ik denk dat we daar allemaal een grote rol hebben in te spelen. Ik denk dat die rol trouwens veel verder gaat dan enkel je stemgedrag. Je rol mag ook gaan naar gaan eens bij de buurvrouw kijken hoe het meer gaat. En gaat die andere buren met een keer overtuigen om rings te stemmen. En ik denk dat dat een opdracht is voor ons allemaal om echt eens een keer wakker te worden. Van hoe komt het nu dat we het goed vinden dat er miljarden gecompenseerd worden, maar dat we het niet goed vinden of dat we ons er niet tegen verzetten dat 20 procent al 10, 20 jaar, alle dagen, elke dag opnieuw, in crisis leeft. Je mag tegenwoordig niet meer zeggen dat er nog iets bestaat als een arbeidersklasse, maar er bestaat wel iets als een outsourcingsklasse. En dat zijn veelal hoogopgeleide, tevreden en gezonde mensen die aan alle knoppen draaien in die trant, Terwijl dat bij de meerderheid van het rand gewoon simpelweg niet het geval is. En dan die knoppen draaien, dat begint 15 maart, maar dat gaat ook nog veel verder. En het moet wel ergens stoppen om constant te draaien in een richting waar het ons goed uitkomt. Het wordt ook tijd dat we een keer draaien in een richting waar het ook de ander goed uitkomt. Want ik denk dat we niemand, niemand zitten wachten op een verscheurde samenleving. De, de klimaattransitie heeft het echt in zich om er nog een schepje bovenop te doen. Die heeft het echt in zich om de ongelijkheid nog te vergroten. En ik denk dat we dat voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen gewoon niet moeten willen. Dus ik heb eigenlijk een heel simpele oproep. Stem gewoon sociaal voor iedereen, want volgens Atje en Jesse kan dat gewoon. Ik dank jullie. Dank je. Dankjewel Tim. En we gaan ook weer snel door met onze lijsttrekkers voor de provincie Noord-Holland. Anouk, Jeroen, mag ik jullie op het podium verwelkomen? Ik vind het heel leuk dat ik jou vandaag trouwens voor het eerst ontmoet heb. Anouk ken ik natuurlijk wat langer. En ik ga ook gewoon met Anouk beginnen, sorry. Dat nee. is Ja, dat wel, dat wel. Hé hey Anouk, dit is jouw allereerste keer lijsttrekker. We zijn al een tijdje bezig met de verkiezingen. Hoe gaat het? Hoe is de campagne? Nou, spannend. Oh, wacht, ik hoor jouw microfoon niet. Dat weet ik niet. Ja? ja? Oké, okay, gewoon heel luid. Ja, houden. precies. Prima. Hoe gaat het? Het gaat goed. Heel ja. Heel spannend. Ja, nog uh, ruim twee weken. En uh, het is natuurlijk super eervol om te mogen doen. Zo'n uh, zo campagne trekken. En uh, met al die vrijwilligers die zich ook inzetten voor onze campagne. Ik ben echt heel erg blij daarmee. Maar het is ook wel echt heel spannend. Want er staat ontzettend veel op het spel, deze verkiezingen. De campagne vier jaar geleden zeiden mensen dan nog wel eens... Of had je bij het debat nog wel eens de stelling... Moet je die provincie niet opheffen? Nou, die vraag die krijgen we niet meer. Want stikstof, maar ook klimaat, ligt ontzettend veel bij ons. Dus uh, daar hangt veel van af. Ja, zeker. Hey, en Jeroen, hoe, hoe vind jij het uh, tot nu toe? Zo van wat, is nou, wat is het leukste wat je hebt gedaan in deze campagne? Nou, Het leukste sowieso van de campagne is om met de mensen in gesprek te gaan. En ik heb meer campagnes gedaan en het is echt anders nu. Je merkt echt dat mensen er anders in zitten. Het gesprek is anders. Ze realiseren zich heel erg dat er veel op het spel staat. En het leukste was wel dat ik een week of drie geleden waren wij op campagne in Castricum. Nou, de Noord-Hollanders onder ons in Castricum is daar niet, staat niet bekend als het meest linkse bolwerk in Noord-Holland. En er gebeuren twee leuke dingen. En daar was een dame en wij liepen daar nou ja, traditioneel toch nog een keer met een roos rond en met een, met een flyer. En een mevrouw netjes in een mantelpakje die nam de flyer aan. Het was wel heel erg leuk, heel vriendelijk. En er kwam een soort oerkreet... Stalex. dichterbij. Nog dichterbij, oké, okay, heel goed. En er kwam een oerkreet bij deze mevrouw vandaan van... Ik ga stemmen, maar nooit meer op Rutte. Ik denk, nou, als dat in Kastrikum al gebeurt, dan, dan he, is de eerste stap gezet. En vervolgens liep ik daar met, met Fatima, dat is nummer drie bij ons op de lijst. Vertegenwoordiger uit Amsterdam, Amsterdam-West. En we kwamen daarbij een, een kleermaker. En we mochten daar de binnen toe. Ja. En de mensen waren zo enthousiast dat uiteindelijk de flyers van de Partij van de Arbeid, van Fatima, die werden op de toonbank gelegd. Er werd een poster met erin het raam gehangen. Oh, leuk. En ja, dat soort enthousiasme, die, uh, die betrokkenheid van die mensen, ja, dat geeft mij zoveel energie om ja. hiermee weer op te gaan. Ja, nee, ik snap dat totaal. En wat mooi ook om dat zo terug te horen. Dat mensen zo enthousiast en zo positief reageren. En voor jullie allebei, jullie zitten al in de uh, Staten. En ik was wel benieuwd, van wat, wat is nou waar jullie echt trots op zijn van de afgelopen vier jaar? Wat, wat is nou echt een, echt een overwinning waarvan jullie zeggen, nou dat hebben wij voor elkaar gekregen? Nou, ik ben er sowieso heel erg trots op dat we als GroenLinks meedoen in het college. Dit is de eerste keer dat GroenLinks... Uh... Uh, heeft mee, mogen meedoen in het college en ik denk dat dat uh, Noord-Holland echt een stuk groener en ook echt een stuk linkser heeft gemaakt. Daar ben ik al ontzettend trots op. En dat zie je bijvoorbeeld aan het feit dat we veel meer ruimte hebben gemaakt voor duurzame energie. Dus uh, in Noord-Holland is het eindelijk weer mogelijk om windmolens te bouwen. Uh, dat is heel lang uh, verboden door uh, een aantal uh, college -gesturen. En dat kan nu weer. En die noodzaak is ook zo ontzettend groot. We zitten midden in de klimaatcrisis. We zien ook dat er heel veel initiatiefnemers zijn die zeggen... Wij werken samen als inwoners en wij bouwen windmolens. En dat hebben we mogelijk gemaakt in Noord-Holland en daar ben ik echt heel erg trots op. Mooi, ja. En hoe, hoe zit dat voor de PvdA? Wat was echt iets waarvan jullie zeggen, nou, de afgelopen vier jaar heeft de PvdA in Noord-Holland zich hiervoor ingezet? Ja. Nou, waar ik heel erg trots op ben en uh, ik ben in 2020 ben ik ingestroomd. Ik ben, uh, dus een jaartje na aanvang ben ik uh, gedeputeerde geworden. En toen ik gedeputeerde werd, ik merkte je in, in Nederland, Noord-Holland, we hebben eigenlijk in Noord-Holland, in Nederland, altijd economische groei, winst, rendement, is altijd het uitgangspunt geweest. Hè? Wij kennen in Nederland alleen maar groeimodellen. En ook de brieven in de provincie Noord-Holland, die begonnen stevast met het economisch belang van de grootste staalfabriek in Nederland, de enige staalfabriek die we in Nederland hebben, in de Eiland, en ik ben er trots op dat wij samen met GroenLinks, en dat is ook zeker met een belangrijke bijdrage van GroenLinks, dat dat grote schip, die enorme tanker, echt aan het, aan het koers veranderen is. En waar het echt nu over een toekomst gaat, waar het over groen staal gaat. Waar de gezondheid van de inwoners weer op nummer 1 staat. Ja. En dat we daar uiteindelijk dat perspectief hebben, maar ook zorgen dat vandaag uiteindelijk niet meer geaccepteerd wordt dat vergunningen niet op orde zijn en dat vergunningen overtreden worden. Ja. En daar zijn we nog lang niet. We hebben nog een lange weg te gaan. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar ik hoop dat wij in ieder geval samen met GroenLinks de komende periode dat nog voortzetten. Ja. Want volgens beide geldt dat er alleen een toekomst is als er een groen is, schoon is. En anders is er geen toekomst Ja, want er zijn heel veel vraagstukken op dit moment. Hè? We hebben het over klimaat, we hebben het over wonen. Denk aan Schiphol: uh, Wat is nou iets voor de komende vier jaar de ambities voor jullie als het gaat om de Provinciale Staten? waar gaat de Provinciale Staten zich voor inzetten als het gaat om GroenLinks en de PvdA? Nou, Volgens mij ook in de vragen die je noemt zeg je het al, klimaat moet echt onze topprioriteit zijn de komende vier jaar. We hebben nog maar tot 2030 om onder de anderhalve graad opwarming te blijven en om onze doelen te halen. Dat is echt een enorme kluif werk waar we ook in de provincie veel aan moeten doen. En daar komen ook heel veel van die andere onderwerpen zoals data en Schiphol in samen. We moeten in Noord-Holland de gezondheid van onze inwoners en de leefomgeving van onze inwoners echt boven de macht van die grote multinationals gaan zetten. En dus ook boven de winst van die grote multinationals. Daarom ben ik ook echt blij dat we inderdaad samen met de BVMA, Jeroen zei het al, afgelopen jaren strenger zijn geworden tegen bijvoorbeeld een Tata. Dat moet nog veel beter, want om die klimaatdoelen te halen hebben we de energietransitie nodig, maar moeten we ook die grote bedrijven echt aanpakken. Ja, de grote vervuilers. Ja. En hoe, hoe is dat voor jou Jeroen? Nou ja, die, die grote opgaven die liggen, hè? op het gebied van klimaat, op het gebied van energie geldt dat. Um, en dat, dat vraagt ontzettend veel van, van onze burgers. En voor de Partij van de Arbeid geldt in ieder geval dat we met elkaar echt keuzes moeten maken als het gaat over klimaat, als het gaat over energie, als het gaat over al die grote opgaven die we hebben. Maar voor ons geldt wel dat het uiteindelijk een opgave is waar iedereen mee moet kunnen doen. En dat het uiteindelijk niet meer voorbehouden is alleen maar de mensen die het ook zelf kunnen betalen. Maar dat iedereen ook gewoon diezelfde transitie kan maken. Want ja. ons uitgangspunt is ook van, je kan niet groen zijn als je elke maand rood staat. Ja. Klimaatrechtvaardigheid, heel belangrijk, zeker. En ook een heel belangrijk thema van deze verkiezingen. Hey, de de komende 16 dagen, want we hebben nog maar 16 dagen hè, voor de verkiezingen. Uh, wat hebben jullie eigenlijk van ons nodig? Nou, nieuw... <laughs> gaan ga stemmen, dat ten eerste. En vraag mensen in je omgeving die dat misschien niet altijd doen. Vooral ook om dat ook te gaan doen, dat is heel belangrijk. Want we moeten er echt alles aan doen en dat kunnen we hier samen als linkse partijen bijeen. Om te voorkomen dat rechts zo meteen de macht krijgt in de provincie. Ja. We zagen in het WNL-debat afgelopen zondag al dat Edith Schippers niet eens durfde te kiezen wat ze eigenlijk wil op stikstof. Nou, dat zien we in de provincie natuurlijk ook. Het CDA, de VVD, ze stellen liever uit dan dat ze beslissingen nemen. En uh, daar hebben we echt een hele grote linkse meerderheid voor nodig om dat tegen te kunnen werpen. Dus ga die straat op, ga campagne voeren en dat helpt ons onszelf. Jeroen, wil je daar nog wat aan toevoegen? Nou, ja, dat valt niet zo heel goed. <lacht> dat is een goed team. Dat een goed team. Nou, kijk, ik denk wel belangrijk is, ze willen uiteindelijk GroenLinks en de Partij van Arbeid straks het voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen, want er staat echt iets op het spel. En niet alleen voor de provincie, maar ook voor de Eerste Kamer. Wat, wat mij betreft is 15 maart het moment dat er echt een andere koers in Nederland uh, ingeslagen gaat worden, dat er echt een andere, andere wind gaat, ja. gaat waaien. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we iedereen weer nodig. Dus dat betekent dat we vragen iedereen, deel onze Social media, GroenLinks, Partij van de Arbeid zijn heel actief daarop. Maar eigenlijk wat, wat Tim net al zei, ik weet niet wat Tim is. Maar ga ook gewoon weer gewoon het gesprek met je omgeving aan. En leg de mensen ook het dilemma voor, op een gegeven moment, waar ga je voor? Ga je yeah. voor een verdere asociale koers die op dit moment gevoerd wordt, waar mensen buiten spel komen te staan, waar de problemen niet worden echt aangepakt? Of gaan we voor een sociaal groene koers en zorgen we dat uiteindelijk de klimaatdoelen halen, maar dat wel met, met, met iedereen kunnen doen? Yeah. Heel mooi, dank jullie wel. Enorm bedankt. Ik ben een beetje snel, maar dat komt omdat we een beetje te laat begonnen zijn. Dus mijn excuses daarvoor. Hey, en we zijn nu bij het laatste stuk van de avond. En volgens mij hoef ik jullie eigenlijk niet te introduceren. Jesse Klaver, Adje Kuiken: Kom alsjeblieft erbij. Oh, nee, nee. Okay. Okay. Oh, Jut en Jul, toch? Een ja. Ja. start, ja. Goedenavond. Gaat het goed? Ja? Oh, daar gaat het echt goed. Ja, ah, Tom, het ziet er prachtig uit. Wauw, ja, heel goed. Um, wat ontzettend leuk om hier te zijn. En uh, het is niet voor het eerst dat ik in een setting als deze sta. Ook niet voor het eerst uh, met Atje. En je zou het bijna normaal gaan vinden dat je daar Partij van de Arbeid en GroenLinks ziet staan. En dat de Partij van de Arbeiders en GroenLinksers naast elkaar zitten. Mm, niet? Ja? Gaan we het nu al moeilijk doen? We zijn nog niet, zijn nog niet echt begonnen hè? Oh. En je zou het bijna vergeten dat het eigenlijk iets heel bijzonders is. Uh, dat twee politieke partijen elkaar niet de tent uit proberen te vechten bij verkiezingen, maar zeggen weet je wat? De overeenkomsten tussen onze partijen die zijn veel groter dan de verschillen en we slaan de handen in één. Niet omdat we willen ontkennen dat er verschillen tussen de partijen zitten, al dan niet vanwege de cultuur of de geschiedenis of een standpunt hier en daar. Maar omdat we snappen dat de uitdaging waar we voor staan als Nederland zoveel groter is dan de verschillen die onze partijen kennen. En daarom werken we met elkaar samen en het voelt al bijna als heel normaal, maar eigenlijk is het hartstikke bijzonder wat we in deze campagne aan het doen zijn. En ik ben er trots op. Ik ben er trots op wat er gebeurt in Den Haag. Ik ben er trots op wat er gebeurt in al die provincies waar nu een campagne wordt gevoerd. We waren in Middelburg, in Zeeland. Daar wordt gewerkt met één lijst. Op al die andere plekken in het land werken we met aparte lijsten. Maar als je ziet hoe jullie hier op het podium staan. Hoe jullie elkaar de ruimte geven. Kom daar eens om in deze tijd. De politici elkaar het woord geven. De ruimte laten elkaar niet afvallen. Het is geweldig. En dat laat voor mij zien dat ik heel erg hoopvol ben voor de verandering die wij kunnen gaan brengen in al die provincies. Maar dat kunnen jullie veel beter vertellen dan ik. Ik wil het met jullie vandaag kort hebben, en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Nee, ik ga eerst naar Artje luisteren, en daarna gaan we met elkaar in gesprek. Over wat we in Den Haag voor elkaar kunnen krijgen. Er is de unieke kans om voor het eerst in 20 jaar er weer voor te zorgen dat een linkse partij de grootste wordt. En dat is niet een... Dat is niet een, een, een rare gedachte, dat is iets, niet iets waar ik vanochtend mee wakker werd en dat, dat heb ik gedroomd. Nee, het is echt waar. En het is dichterbij dan ooit. Maar dat komt niet vanzelf. Daarvoor moeten we op 15 maart die verkiezingen winnen in al die provincies. Zodat al die provincies straks voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. En waarom is dat zo ongelooflijk belangrijk? Kijk, De tweestrijd die je nu ziet met de VVD en Partij van Arbeid en GroenLinks aan de andere kant. Dat is, in, dat is niet een strijd tussen... Politieke partijen, dat is niet een strijd tussen politici, dat is een strijd tussen ideeën. Het idee van de VVD over deze samenleving is een volstrekt andere dan de ideeën die wij hebben. Tim, jij sprak er al over. Is dat een samenleving waarin je gelooft dat het ieder voor zich is? Of is dat een samenleving waarin je, denkt, waarin je verantwoordelijkheid neemt met elkaar? En voor elkaar? En vergis je niet... Als de VVD de kans krijgt, dan zullen ze weer gaan bezuinigen. Het feit dat de lijsttrekker van de Eerste Kamer, Edith Schippers, ieder interview dat ze heeft, erop blijft hameren hoe belangrijk het is dat we moeten gaan bezuinigen, dat bedrijven niet meer belasting kunnen betalen, dat klinkt misschien onschuldig, maar dat is een regelrechte aanval op onze samenleving. Ze durft niet te concreet te maken waar er dan op bezuinigd wordt. Maar als je even duikt in het verkiezingsprogramma van de VVD, dan heb je gelijk door waar ze op willen bezuinigen. Als ze de kans krijgen, als ze de grootste worden, als ze om ons heen kunnen, als ze het met hun kleinrechtse vrienden kunnen doen. Bezuinigingen op de sociale zekerheid. Mensen met een arbeidshandicap honderden euro's per jaar minder geven. Als ze de kans krijgen, bezuinigen op de subsidies die nodig zijn om verduurzaming mogelijk te maken. Als ze de kans krijgen, bezuinigen op de verpleeghuiszorg. Op oude mensen, de mensen die ons hebben opgevoed. Die voor ons hebben gezorgd en die nu onze zorg nodig hebben. Door dus ze in de steek te laten. En het is aan ons de taak om dat tegen te houden. Om te investeren in onze samenleving. Niet om te bezuinigen. Om de moed te hebben om te zeggen dat al die bedrijven die nu zo ongelooflijk veel winst maken. Naar ze toe te gaan en te zeggen, u moet iets meer belasting gaan betalen. En om hetzelfde te doen met hele welvarende mensen. Dat je in Nederland als miljonair minder belasting betaalt als een docent die werkt in deze stad. Dat is niet van deze tijd. En dat moeten we veranderen. Dat is de reden waarom wij de grootste moeten worden in die eerste kamer. En dat is de reden waarom jullie allemaal harder dan nooit campagne moeten voeren. U bent nu al mijn favoriete mevrouw van de avond. Ja. Dat is waarom we met elkaar in actie moeten komen. Want verandering komt niet vanzelf. We moeten het afdwingen. Deur voor deur. Straat voor straat. Want de VVD heeft een campagnebudget dat vele malen groter is dan ons. Die zullen advertenties inkopen totdat ze een ons wegen. En we kunnen daar nooit mee concurreren. Maar wel op een andere manier. Bij elkaar hebben we de veruit de meeste leden van alle politieke partijen. En als wij ons met elkaar inzetten, dan ben ik ervan overtuigd dat we op 15 maart, dat wij niet alleen de verkiezingen winnen, maar vooral dat we voor het eerst in 20 jaar tijd links in Nederland weer de grootste maken en daar kunnen jullie aan bijdragen. Mag ik dan nu een mega oorverdovend applaus voor Artje Kuiken.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 En uh, we gaan gewoon vragen doen. Dat is het allerleukste van deze avond. En volgens mij hebben we ergens uh, microfoons. Daar, daar, daar. En iemand voor, gaat voor ons bepalen wie er mag. Laten we daar beginnen. Oh. <laughs> nou, wat een eer. de eerste vraag. Ga Altijd, staan als je... maar even staan en je voorstellen. Dat zijn de regels <laughs> van het huis. <laughs> nou, ik ben Arno Krit. Ik ben bestuurslid bij de Jonge Socialisten in Noord-Holland. En ik had eigenlijk een vraag. Ik wil jullie zeggen, dat gaat niet bezuinigd worden als het aan jullie ligt. Klopt dat? Hij zegt, als het aan ons ligt, gaat er niet bezuinigd worden. Op sociale zekerheid, op wonen, op al die... Ja, klopt. Is dat ook een fundamenteel andere kijk op, de, op overheidsfinanciën dan tijdens de eurocrisis bijvoorbeeld er was? Maar we gaan... Wacht, we waren veel te makkelijk met onze regels. Stel even je hele vraag en dan gaan we daarop in. Ja, dan mag je best nog een keer reageren, maar anders dan krijgen we heel veel korte vragen en dan... Zijn wij straks, ik, ik, en het ligt niet aan jou, het ligt aan mij, want ik vind het nu al leuk. Er zit eurocrisis, begrotingsregels, groeien, en voordat je het weet is de helft in slaap gevallen. Dat dus moeten we niet hebben. Dus stel even snel je vraag en dan gaan we erop in. Ja. Nou, ik hoorde jullie zeggen, er wordt niet bezuinigd, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar kijken jullie dan nou ook fundamenteel anders naar, naar of je of je moet bezuinigen of dan bijvoorbeeld in de eurocrisis. Kijk, zijn jullie daar, hebben jullie daar okay. een andere kijk op nu? Jesse zei al... We hebben heel duidelijk aangegeven waar we in willen investeren. Als het gaat over wonen, zekerheid, die groene toekomst. En daarmee trekken we dus ook een aantal hele rode lijnen van dingen die we niet willen. Zoals dus het gaat over de ouderenzorg. Als het gaat over zekerheid, als het gaat over wonen en de groene toekomst. En er liggen ook een aantal hele concrete wetsvoorstellen voor. Die we beter kunnen maken of weg kunnen stemmen. Dus dat is opdracht één. En ja... Je moet investeren in wat je belangrijk vindt. Uh, en dan moet je leren vanuit het verleden. Uh, en dat kunnen we ook doen. En zeker als we, hoe groter we samen worden, hoe krachtiger we dat signaal kunnen doen en hoe meer mensen met ons rekening zouden moeten houden. Dus dankjewel voor je vraag. Ik vind het altijd, als het gaat over bezuinigen, als ik, als ik, als ik ook eens maar zeg. Weet je, zouden ze nou eens een keer voorstellen om bijvoorbeeld hè, te bezuinigen op Kernijs. fossiele subsidies? <laughs> He, tussen de 4 en 17 miljard. Maar ik, zou, ik noem maar gewoon iets heel geks. Op de een of andere manier is dat wat nooit wordt voorgesteld. En als het over bezuiniging gaat in de politiek, dan zijn het altijd op gewone mensen. Is het op de zorg, is het op huisvesting, is het op sociale zekerheid, want daar kunnen we nog wel bezuinigen. Daar zit een fundamenteel verschil hoe wij kijken naar de overheid. De overheid moet er zijn voor iedereen. En als je nu ziet dat er nog steeds zoveel, ongelooflijk veel geld als subsidies naar grote bedrijven gaat. Daarom waren wij heel specifiek waarin we zeiden: daar gaan we niet op bezuinigen. Als ze met ons zaken willen doen over het wegbezuinigen van fossiele subsidies, zijn we morgen binnenboord. Anderen, even kijken. Ja, hier vooraan. Welkom op de A12. Ik heet Eja. ik zit bij GroenLinks, bij de werkgroep Economie. Ik doe ook heel veel met House in House, vind ik ook belangrijk bij die campagne. Uh, wat, uh, mijn vraag is: waarom sp spreken we niet veel duidelijker en veel harder over gewoon belasting? Dat is gewoon een heel leuk woord, het is geen slecht woord, het is geen boos woord. We, we, we, wij zelf moeten de, we, uh, mensen belasten. Ik vind zelf als ondernemer dat ik als onderneming te weinig belasting betaal. Dat vind ik sowieso. Uh, en, uh, ik, veel andere ondernemingen bij okay. mijn Maar we moeten echt meer belasten, over belastingen praten. Belasting van okay. rijke okay. mensen, belasting in grote bedrijven, gewoon belasten, niet, niet het MKB belasten, niet, niet de kleine mensen belasten, niet werk belasten, gewoon echt belasten belasten, belasten, belasten, belasten, belasten. Ja, heel okay. okay. uh, ja. <laughs> ja. Ja, nee, maar dat is, precies, dat is precies wat wij doen. Juist omdat het met zoveel bedrijven zo goed gaat. Grote bedrijven die extra miljoenen binnenharken zonder enige moeite. Terwijl het inflatie is, mensen het zo moeilijk hebben. Het is heel logisch om van wat ze van ze te, te verwachten. Bovendien, diezelfde bedrijven verdienen daar ook aan. In de zin dat ze dan, weet je, zo fijn dat een schoonmaker gewoon je stoep... Schoonmaakt, hè, dat de troep niet blijft liggen. Lijkt me heel handig als je klanten binnen wil halen. Toch heel fijn als je kinderen hebt en je werkt fulltime omdat je een eigen bedrijf hebt dat die gewoon wel naar de kinderopvang kunnen. Ook heel fijn denk levensbehoeften 1 2 en 3 van een bedrijf is internet en een energievoorziening. Toch heel prettig. Als we dat met elkaar voor elkaar kunnen regelen. Omdat de publieke voorzieningen gewoon op orde zijn. Dus met andere woorden, belasting betalen is niet alleen sociaal, normaal en eerlijk. Maar het levert je ook wat op. Namelijk een fijn land om in te wonen. Dus ik ben het helemaal eens. Goed, dank je. Oké, okay, Felië. Ja, daar uh, in, het, in het paars. In, met een trui. Met nou, een kinaia, volgens mij is het is, geen paars. Het maar alles wordt hier een beetje ja. uh, fluffy. Ja. Het is uh, blauw. Ah, dag. Um, afgelopen zaterdag heb ik kanvast voor de Partij van de Arbeid in de Waald en in de Oost. En daar kreeg ik vaak voor de voeten geworpen dat wij in het verleden rechts mee hadden regeerd met een aantal kabinetten van Rutte. Hmm. En in het plan wat er gemaakt is om onze partijen meer samen te laten werken van Tim Sommers. Is dat een beetje verduisterd? En is dat onduidelijk wat eigenlijk jullie als jongeren in zo'n partij, dat mag ik wel zeggen, gezien mijn grijze haar. Die is binnen. haat ze. He? Ja. En heel veel mensen op straat. Die ik heb een nieuw dieren... favoriet iemand, mevrouw. Da, heel sorry. veel mensen zo op straat wierpen ja. mij dat echt voor de ja. voet. Ik ga niet stemmen op de Partij van de Arbeid of op GroenLinks, want die zijn niet links genoeg en eigenlijk niet te vertrouwen. Want die hebben rechts meebezuinigd. Wat gaan jullie aan doen? Nou, allereerst ga ik Tim jongens in bescherming nemen. Want dus hij heeft iets verduisterd in een stuk. Nou, dat zou Tim, dat zou Tim nooit doen. Dus, de, dus dat, dat allereerst. Volgens mij heeft hij daar juist hele duidelijke dingen over gezegd. Ik krijg best vaak als GroenLinkser uh, ook iets te horen over de Partij van de Arbeid. Zei. Waar begin je? Heb je Rutte 2 wel eens gezien? Zeg ik ja, ik was erbij. Ik zat in de Kamer. Flink, ook flink oppositie gevoerd, flink gebotst. Um, maar dan gaat het wel over hoe kijk je überhaupt naar het leven? En hoe beoordeel je mensen? En het, ja, de Partij van de Arbeid, ook GroenLinks, hebben verkeerde dingen gedaan. We hebben verkeerde besluiten genomen. Maar hoe ik naar de Partij van de Arbeid kijk, dat is een partij die na de Tweede Wereldoorlog dit land heeft opgebouwd. En de verzorgingsstaat zoals we die kennen, hebben opgebouwd. En ik vind dat je niet alleen naar één periode moet kijken uit de geschiedenis van een partij, maar de hele geschiedenis van een partij. Dat is waarom ik vol overtuiging samenwerk en om nog één andere redenen. We hebben allebei onze fouten gemaakt. Maar wij hebben ervan geleerd. En ik ga je één ding beloven. We gaan nog veel meer fouten maken. Dus voor iedereen die denkt dat wij het nu perfect gaan doen. Ik zou zeggen, pak je spullen, sta op, ga ergens anders heen. Wij gaan nog heel veel fouten maken. Maar ik beloof je ook, wij leren van die fouten. En we maken niet nog een tweede keer die fouten. En dat is wat je van leiders mag verwachten. Dat ze daarvan leren. En dat is wat ons anders maakt dan Rutte. Die al 13 jaar aan de macht is... Die iedere keer zegt, sorry man, sorry, sorry, sorry, sorry. zo hadden we het niet bedoeld. En iedere keer weer dezelfde fouten maakt. Als het even economisch tegen zit, het eerste waar ze naar willen grijpen is bezuinigen. Wat hij nog steeds na, de toeslagen, na het toeslagenschandaal, na alles wat er is in Groningen is gebeurd, nog steeds denkt, weet je wat? We zetten economische winst gewoon nog boven het belang van mensen. Wij hebben misschien veel fouten gemaakt, maar die fouten gaan wij nooit en te nimmer meer herhalen. Ik in tweede lezing nog wat zeggen. Nou, u heeft gezegd dat wij zo jong zijn. Dus u vult de hele avond met vragen. Ik mis dat, dat in het openbaar dat dat ook gezegd wordt. Jesse. Je zegt dat heel goed. Maar, maar dat je dus afstand neemt van fouten die in het verleden gemaakt zijn. keuzes ja, keuzes. Nee, nee, niet maar, meer gezegd worden. Op, op straat ja, horen ze dat niet. Op straat hebben ze dat niet gehoord. En gooien ze mij dat nog steeds voor de voeten. Ja, nou lief het. Dan zou ik willen zeggen als er één partij is die op de donder heeft gehad voor de fouten die ze hebben gemaakt in het verleden... dan is het onze club wel. En daar sta ik voor. En, maar weet je, ik ben ook klaar met een keer sorry zeggen. Ik ben in staat geweest, en, het mij, en niet met mij, niet alleen ik... maar natuurlijk ook voor mij, om te zeggen... dit hebben we niet goed gedaan, dit herstellen we. We hebben zelf wetgeving ingediend van dingen waarvan we dachten... dat kan beter of dat kan anders. Wij zijn in staat om over onze eigen schaduw heen te stappen door te zeggen... Nee, we bestrijden elkaar niet. Wij blijven niet hangen in het verleden. Maar wij bundelen onze krachten. Juist omdat we versplinterd zijn, kunnen we ons laten overroelen. En, en niet echt zorgen voor die koersverandering. En wij doen het wel. Uh, en daar sta ik voor. En als je echt wil dat het anders gaat, dan moeten we ook zorgen met ophouden. Dat we alleen maar terugkijken naar het verleden, maar vooruitkijken naar de komende tien jaar. Hoe zien we dat land voor ons? Willen we links, sociaal en groen? dan is dit je verhaal en je boodschap en je oplossing en je toekomstbeeld. En daar sta ik voor. Ja, dat Ja. Ja, zeker wel. Gaat hij staan. Waar? Voilà, daarachter? achter? bij rood. Nee, nee, nee. Tuurlijk mag niet. Mag ook bij groen? Ja. Ja, zegt u het maar mevrouw, zegt u het maar. Ja, ik ben Talita Keerveld ja. en ik uh, wil vragen of de jongeren weten vanaf welke leeftijd ze mogen stemmen. En uh, we praten altijd over de jongeren, dat, ze, dat het niet goed gaat. Maar er is een lied dat zo gaat van, hou het jonge leven rein. Maar ik heb het gered voor ze, hou het jonge leven rein, laat daarin geen driften woeden. laat jouw denken nuchter zijn... En goed gaan stemmen. Ze. Dus mijn vraag is, mijn vraag is van, vanaf welke leeftijd? Want ik weet dat hem, toen er vorig jaar of twee jaar geleden uh, mochten ze vanaf 16 plus gaan stemmen. Dus ik vraag me af, is het nu het geval? Nou, zover ik weet, maar je, ik maak soms een fout. Uh, is het 18 uh, jaar, dus ga vooral uh, stemmen, maar... Ik weet eigenlijk niet hoe jullie daarin zitten, maar ik zou er wel op zich voorstander van zijn dat we op een gegeven moment ook richting 16 jaar uh, stemmen Zeker. mogelijk uh, gaan maken. En dank voor je rap. Jesse kan zingen, dus uh, als, we straks een goede, als we straks een goede verkiezingsuitslag hebben en dan vertrouwen ik op, gaat hij het ook doen ook. <lacht> ik, ik word iets kritischer op die verkiezingsuitslag, uh, bemerk ik. Ja, hier. Ja. Hallo. Moet ik mezelf okay. Okay. Hallo, ik ben Dieke. Uit Haarlem, dus ik ben wel uh, Noord-Hollander. Um, pardon. Stel je vraag die ja, Ik wilde weten waar willen jullie elkaar nu van overtuigen? Want dat ik op jullie ga stemmen, ga ik heus wel doen. En ik heb wel een beetje een voorkeur. Maar wat zijn jullie uh, dingen nou dat je zegt van, nou, ja, maar ik vind het meer zus of zo en... Nou, gewoon zoals ik thuis ook al van die gesprekken heb tussen Pevenaars en... de <lacht> oh, dat heb ik thuis nooit. Nee, nee. Maar waar wij, het, waar wij elkaar van willen overtuigen? Je? De partij natuurlijk. Als, ik, be, ik bedoel, ik lees oh, ja. alleen in de kranten, maar ik vind het leuk om jullie verhalen even te horen. Nou, twee dingen. Ten eerste, zoals Jesse eigenlijk ook al zei bij de start. Weet je, je kunt heel erg kijken over de verschillen. Maar volgens mij is het vooral nu zaak om te kijken wat ons bindt en welk toekomstbeeld we hebben. En waar wij in verschillen, ja, is natuurlijk, we komen uit een andere geschiedenis, een andere cultuur, maar ik denk dat we elkaar juist versterken omdat we verschillende waarden aan elkaar uh, verknopen. Uh, dus die verschillen worden ook steeds minder omdat we aan dezelfde knoppen draaien van hetgeen wat we belangrijk vinden. Jeroen noemde al Tata. Uh, de wijze waarop daar werkgelegenheid bedrijf, bedreven wordt en econo economisch geld moet worden verdiend, ja, heeft een groot nadeel voor werknemers en een groot nadeel voor gezondheid. En daarmee moet je dus deze beide knoppen uh, moet je, moet je oplossen. Jesse, vul aan. Nou, ik, zit, uh, ik dacht misschien is je antwoord langer. Dan kan ik nog wat langer nadenken, <laughs> uh, in alle eerlijkheid. Het is, ik vind het echt een interessante vrouw. Ik zit echt na te denken, oh ja, wat, wat, zou ik nou, wat zou ik nou willen zeggen? Over waar, waar zou ik nu, wat is nou iets wat er, waar wij intern een gesprek over hebben? Van, oh, dat is leuk, dat ga ik hier nu, dat ga ik hier nu eens delen. Of dat, dat, dat. En, en in alle eerlijk, ik, zou het nu niet precies weet, ik zou het niet weten te zeggen uh, waarover. Ik kan wel misschien vertellen hoe die discussies gaan. Om, om daar iets, want we zijn het echt niet altijd met elkaar eens. Maar we komen er altijd uit. En dat is uh, toen wij... Voor de eerste keer als fracties samen gingen vergaderen, toen dacht ik: ho, dit wordt echt spannend. Dan kom je een blok PvdA's, kom ik daar tegen, tegenover me tegen. En er waren ook een paar fractiegenoten die vonden niet zo leuk om met de PvdA te gaan varen. Moet dat nou? Was eigenlijk het verhaal. En toen hadden we de vergadering gehad. Wat bleek: er zat helemaal geen blok PvdA's tegenover ons. En GroenLinks was al helemaal geen blok. Er waren gewoon allemaal, er waren 17 Kamerleden die allemaal ongeveer iets anders vonden. En die Kamerleden. Van GroenLinks, die zei dat moet je niet doen. Die zei, zullen we volgende week weer? Want het bleek dat ze allemaal medestanders hadden. En wat we vaak niet zien in de politiek, dat is... En dat heb ik zelf ook. Ik ben nu bijna 13 jaar politicus. Uh, zit ik in de Tweede Kamer. En dan wordt jou van alles opgeplakt. Wie jij bent. Wat je denkt, wat je doet. Mensen hebben een beeld van je. He? Jullie niet natuurlijk, jullie zien maar gewoon zoals ik ben, als persoon, maar er zijn allemaal beelden. En er zijn er ook over partijen, over en weer. En wat ik nou het mooie van onze samenwerking vind, is dat we daar overheen zijn gestapt. En dat we echt naar elkaar zijn gaan luisteren, zijn gaan praten. En daar is het nog nooit voor gekomen dat, dat een van de partijen ergens een machtswoord over heeft moeten spreken. Omdat als je met elkaar gaat praten, dan begrijp je elkaar. En soms kom je erachter, sorry, hebben ze gewoon echt veel beter gezien dan wij. En soms hebben wij het beter gezien. En er is niet zoiets als blokken. Er zijn 17 Kamerleden. We zijn met alles bij elkaar meer dan 70.000 leden. Ik geloof dat als je dat gesprek goed met elkaar voert, dat je er dan goed uitkomt. En dat is het verschil van deze samenwerking. We vonden al 90, 95 procent hetzelfde. Maar eerst gingen we apart discussiëren. Daar kon je in het politiek is zelden iets zwart-wit. Dus soms ben je ergens voor, soms ben je ergens tegen. En dan ging je daarna proberen het bij elkaar te brengen. Man, wat lost het toch op dat we dat nu gewoon vanaf het begin doen. En dat is in ieder geval hoe we met elkaar samenwerken. En daarom kan ik nu niet iets noemen waarvan ik zeg, oh, daar wil ik de PvdA van overtuigen. En dat vind ik ook knap en ook goed, want eigenlijk een slimme politicus die zou nu op deze vraag zeggen, goed dat u het vraagt. Ze zijn natuurlijk hartstikke goed, maar wij zijn puntje, puntje, puntje, duizend keer beter. En dat doen we niet. Ik gun de PvdA, zoveel mogelijk stemmen, en ik geloof dat de PvdA... Kijk, ik nu heel... Het is toch een beetje, ik hou van je, weet je? en dan dat iemand het dat... Ik gun de PvdA een goede verkiezingsuitslag. En ik weet dat dat omgekeerd uh, precies hetzelfde is. Ja, ik geloof dat. Uh, oké, okay. nee, het ging me gewoon echt om leuke inhoudelijke dingen. Zoals dat vanuit... <laughs> Rod... oké. Okay, okay. Juice was het. Roddels. Over... ja, ja. Nee, ja. Nee, het is goed. Want ik wil graag dat jullie sowieso één partij worden. Maar... Um... Oh, ja. Nou, vanmiddag heb ik uh, die stem, uh, hoe noem je dat, een soort stemwijzer stemwijze. gedaan voor Noord-Holland. En dan is het altijd leuk om te kijken, oh jee, ik weet niks van die weg bij Chromenie. Dus dan ga je eerst iets invullen, het schuifje een beetje zo doen en dan zie je pas eigenlijk wat het probleem is. Nou, okay. Dus het is heel leerzaam om zo'n stemwijzer te doen. Toen heb ik de... en uh, voordat we ik, ik, ik ben dol op stemwijzers en ik vind dit nu al een goed verhaal over de weg naar Kromenie. Maar u heeft één vraag gesteld. Dus als u nou nog een korte vraag heeft, dan, uh, dan, dan moet u die even stellen. Anders gaan we even ja, door. Ik kan heel kort. Ja? Maar ik weet dat jullie dat dan weten of dat ik bij de, bij de meer provinciale ah. moet zijn. Atje, het weet... ging over de... Niet over de provincie, maar het ging over de waterschappen. En dat vond ik lastig. Omdat ik dan wel zag... Uh, ik moet nog verder studeren erin, maar toen zag ik wel over de bedervende arbeid erin, bij bepaalde vragen. Altijd goed, ja. Maar ik zag niet, nou, jullie... Nee, okay, grapje, gaf vond, er. Ik niet, <laughs> niet eens zo ver gaan, maar ik weet niet waar ik GroenLinks aan ah. kan vinden. Kijk, water natuurlijk. Even, we doen, we, doen heel kort, we doen heel kort college, uh, nu komt de powerpoint over het waterschap naar beneden rollen. Even heel kort, de, de Partij van de Arbeid doet mee in de waterschappen en GroenLinks doet mee in Water Natuurlijk. Daar zijn ook andere partijen zitten erin, onder andere D66 en daarin werken we samen. Mocht u daar nog meer vragen over hebben, na afloop kunnen we het daar nog over hebben. En als u Laura Bromet een e-mailtje stuurt, nou die houdt niet op met te praten over de waterschappen. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor de vraag, we gaan daar naar achteren. Ja, en dan gaan we hierin. Uh, Diederik, ik ben nog een zwevende kiezer, ook naar links eventueel, of, of naar rechts zelfs. Um, maar mijn vraag was, ik vond het, de woorden die je vertelde over samenwerking heel erg mooi, ja. maar hoe rijmt dat met de vrij polariserende uh, uh, uh, ja, verkiezingscampagne die er nu ja. plaatsvindt? Nou ja, wil ik? Um, nou juist daarom doen wij dat niet. Kijk, wij willen echt die koers vleggen en daarvan moeten we de grootste worden. Maar juist in een versplinterd landschap, twintig partijen die elkaar voortdurend een maat nemen. Niet alleen in de keuzes die ze maken voor het land, maar ook de toon die ze aanslaan. Wij willen dat niet. En wij snappen ook dat als we dat niet meer willen, zelf daar het goede voorbeeld in moeten geven. Als we echt geloven dat het anders kan, dan zullen we zelf ook die stap moeten zetten. En ik zou ook willen dat andere partijen zeggen, wij doen dat met jullie mee. Wij doen het nu natuurlijk samen. Maar het moet uiteindelijk natuurlijk ertoe leiden dat we ook echt het land naar links kunnen verschuiven. Dat we het echt sociaal en groen kunnen maken. En we hebben nu een unieke kans om dat te doen. Omdat we de grootste kunnen worden, zullen worden. Maar daarom is het zo belangrijk dat je niet voortdurend in je eigen gelijk blijft zitten. Ook niet je toon uh, daarop aanpast, maar echt die samenwerking uh, zoekt. Jesse, vul aan. Uh, uh, da <laughs> Dank. Nou... Um... Ik vind dat polarisatie steeds vaker een, als een woord wordt gebruikt, om heel eerlijk te zijn. Omdat een goede inhoudelijke discussie, daar waar je het inhoudelijk met elkaar eens bent, dat is juist goed. Dat is waar politiek over gaat. En uh, waar, ik, waar de democratie echt nog een keer aan kapot gaat, is dat de motieven van politici voortdurend in, in twijfel worden getrokken. Of dat het in complotten wordt ge, gezet, of dat er wordt, gezet, hè, dat er wordt gedaan dat ze voor een grotere macht werken. Dat vind ik polariserend. Dat is wat de democratie uitholt. Dat hoor je ons niet zeggen. Je hoort ons wel zeggen dat ik vind dat de VVD verkeerde keuzes maakt. Omdat zij namelijk een ander beeld hebben van hoe zij naar de samenleving kijken. Waarin eigen verantwoordelijkheid, zoals dat wordt genoemd, dat vinden wij eigenlijk veel belangrijk. Wij zeggen nee, we moeten dingen collectief met elkaar regelen. De nadruk die wij leggen zit op de inhoudelijke verschillen. Ik vind dat Mark Rutte fouten heeft gemaakt als premier. Maar zal je nooit horen zeggen dat Mark Rutte een akelig persoon is. Of niet deugd. Of alles fout heeft gedaan. Dat is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Hij werkt iedere dag keihard. Zoals heel veel, eigenlijk alle politici zoals ik ze ken, dat doen. Er is een categorie politici waar ik wel tegen keer ga. En waar je, als je zegt polariseer je daar, damn right. Omdat dat namelijk politici zijn, die proberen dit land uit elkaar te trekken. Die proberen te doen alsof er een groot complot is... Waarmee, alles, waarmee ze alle verschillen proberen weg te, te bojoeren en mensen wegzetten. En mensen tegen elkaar opzetten. Daar verzet ik me tegen. Als er mensen zich uitspreken, heel hard, tegen dat, of eigenlijk zeggen dat alles in dit land de schuld is van migranten. Damn right dat ik daar keihard tegen ga. En dat je dan misschien zegt, nou, nou kan die toon misschien niet iets minder. Nee, die toon gaat echt niet minder zijn. Maar als het gaat over het benoemen van de verschillen, bijvoorbeeld met de, met de VVD, dan is dat voor mij de kern van democratie, de kern van politiek en de kern waar verkiezingen over gaan. Want er, er moet, je kan iets kiezen en de richting van het land die staat op het spel. En er is echt, als je de VVD kiest, kies je iets anders uh, dan de PvdA of GroenLinks. Uh, en ik wens je gewoon onwijs veel succes met je stemkeuze. Dat, ja, dat... Uh, deze meneer. Ja, uh, Paul. Um, even, bij ons, ja, um, <laughs> ja dan krijg je bij mijn moeder. <laughs> um, bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft, Rutte, uh, heeft de VVD 1,3 miljoen stemmen gehad. Ja. Rutte heeft 1,1 gehad, dacht ik, op zijn eigen naam. Um, dus, dus de meeste hebben dus uh, Rutte gestemd. Nu zijn de meeste Rutte nummer moe. Maar hoe zorgen we nu voor dat uh, die stemmers die 1,1, uh, uh, die Rutte moe zijn, hoe zorgen we ervoor dat die nu sociaal en, en uh, rechtvaardig stemmen? Want ik denk dat deze zaal wel uh, overtuigd is. Maar hoe... Nog niet helemaal. Misschien eentje niet, maar ja. uh, 80% wel. Ja. Dus hoe, hoe pak je daarom Krijgen we nou mensen die nog nooit, uh, die nooit links gestemd hebben, hoe, hoe krijgen we die wel? Door gewoon te vertellen waar, waar we in geloven. Kijk, ik heb, ik heb verkiezingen gewonnen en ik heb verkiezingen verloren. En de keren dat we hebben gewonnen, dat waren de verkiezingen dat ik altijd gewoon vertelde wat ik, waar, waar ik voor stond, waar ik echt in geloofde, ongeacht de politieke consequenties. En verkiezingen win je als je ze durft te verliezen. De verkiezingen die we hebben verloren, dat waren de verkiezingen dat ik denk, nou, misschien kan ik wel iets zeggen wat mensen leuk vinden om te horen. En ik denk dat Links zich daar ook best wel vaak aan schuldig heeft gemaakt. Je moet staan voor je idealen, ook als ze niet populair zijn. Daarom zeggen wij, het is echt niet zo populair, uh, niet in alle kringen, bijvoorbeeld bij, u heeft het over rechtse kiezers, ik vind dat grote bedrijven in dit land meer belasting mogen betalen, daar worden we hard op aangevallen. En toch zeg ik het, omdat ik geloof dat dat verstandig is voor dit land. En dan is er helemaal niemand meer over die dat vindt, dat zal ik blijven zeggen. Wij zeggen, er is een verschil tussen vluchtelingen die, die hier naar dit land komen en die we moeten opvangen, ongeacht met hoeveel ze komen en hoe wij omgaan met arbeidsmigranten in dit land. Die worden uitgebuit door grote werkgevers. Niet omdat we om die mensen geven, maar omdat ze bijdragen aan een economisch systeem waarin grote winsten worden gemaakt. En daar willen we op ingrijpen. Daar willen we voor zorgen dat er stevigere regels zijn. Of dat nou populair is of niet, al dit soort zaken, die blijven we zeggen. En op die manier denk ik dat je uiteindelijk verkiezingen kan winnen. Is het niet deze verkiezing, dan is het de volgende verkiezing. Want dat is nog wel het andere wat ik zou willen zeggen. Deze verkiezingen gaan erover. Maar ons project van samenwerking gaat over meer dan alleen deze verkiezingen. Als we echt iets willen veranderen in Nederland, dan moeten we deze verkiezingen winnen. En daarna de volgende stappen zetten in die samenwerking. Omdat wat er in 40 jaar is afgebroken, krijgen we niet in twee maanden opgebouwd. Daar hebben we minimaal 10 jaar voor nodig in een kabinet waar de PvdA en GroenLinks de leiding hebben. Ja. Van welke organisatie ben je lid? Dat weet ik niet meer. Ja. Uh, das, ik ben Renzo. Uh, ja. We hebben het over huisvesting, dat het heel belangrijk is. Nu is er in Kronenburg, was, uh, waren het plannen voor 4000 studentenhuisvesting. Ja. Uh, waar de Raad van State een streep door heeft gehaald een jaar geleden. Nu staat het nog steeds braak. Omdat de minister uh, niet zorgt dat Schiphol minder belangrijk wordt en wonen belangrijker. Gaan jullie er in de Tweede Kamer ook wat aan doen dat de minister weer zorgt dat die gewoon kunnen worden gebouwd? Want alle partijen die zijn er klaar voor, alleen de minister zegt geen streepje onder dat het weer mag. Ik, er is... ik, uh, Jeroen, jij... Uh... <laughs> ik wil zeggen, er is altijd ja. op dit soort avonden is er, is er minimaal één vraag waarin wij worden overvraagd. En dat was deze, dus daarvoor allereerst een groot applaus, ja. dat zou ik willen zeggen. Wij weten niet hoe die situatie in elkaar zit, maar Jeroen weet dat vast wel, dus die gaat, die gaat antwoord geven. Kom, kom maar even bij, dan... Ik is wel zo'n mooi voorbeeld, hè? want het grappige is dat daarnaast heb je Uilenstede en daar mogen wel studenten wonen. En nou ja, 50 meter daarnaast dan mag het dus niet, omdat je daar blijkbaar onder een kantoor ligt. En wij zijn er absoluut voor, als provincie, als gemeente, iedereen wil het alleen... De Raad van State heeft rond advies eigenlijk ook van de minister gezegd, nou, dat vinden we geen goed idee. En wat ons betreft moet je veel meer maatwerk leveren en moet je veel meer kijken wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. Dus wat ons betreft uh, kan er in Cronenburg gewoon inderdaad uh, passend gebouwd worden en gewoond worden. Ja. Dankjewel, Jeroen. We zijn bij de laatste vraag, Adje. Uh, uh, uh, we hebben er nog niet echt over overlegd, maar ik, deze meneer ja. gaat er een klein uh, beetje vanuit dat hij mag. Ja. Zeker. En hij, hij, hij, hij ziet er groot uit. Dus ik ben ik André een vanuit Denkhuizen. Ik uh, moet een vraag stellen voor mijn kinderen. Ah. Ah. En daar gaat hij dan. Hoe oud zijn ze? Mijn kinderen hebben alle twee gediend in, de, in het leger, in de Defensie. We zouden dus uitgezonden geweest in Irak en Afghanistan. Mijn schoonzoon heeft in Afghanistan gezeten. En jij zei net af afbraak. En die 40 ja. jaar is hij veel afbraak geweest. En ja. GroenLinks was nooit zo positief maar. over Defensie. En ze zeggen, wil je alsjeblieft vragen hoe ze er straks instaan bij de defensie, wordt er nog verder op bezuinigd. Ja. Of gaan die fregatten eindelijk door en gaan die onderzeeërs eindelijk door? Of moeten we daar nog twintig jaar op wachten? Ja. Ja. Zal ik deze Goed. even doen? Ja, Hetzelfde mijn favoriete onderwerp. Maar... Nee. Ja. Volgens mij hebben we allebei als Partij van de Arbeid en de GroenLinks heel duidelijk gezegd, we, gaan, we moeten nu gaan investeren in defensie. We zitten zeker nu in een unieke situatie, uh, maar vanaf het begin aan bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, waren Partij van Arbeid en GroenLinks eensgezind over, als het ging over de steun die we daar uh, wilden uh, geven. Ook geen taboes en Katipiri en Tom van der Lee van GroenLinks werken daar ook ultiem goed op samen. Uh, dus ik denk dat je daar je kinderen in gerust kan stellen, maar dat neemt niet weg... ...dat oorlog en vrede in de hele wereld natuurlijk niet alleen maar samenhangt met hoeveel geld besteden we aan defensie. Het gaat minstens ook over ontwikkelingssamenwerking en hoe voorkomen we dat landen in dit soort conflict situaties belanden. Laten we eerlijk zijn, de oorlog in Oekraïne zagen we al vanaf 2014 aankomen, maar hebben we onze ogen voor gesloten. Het binden van goed defensiepersoneel is meer dan alleen maar vergatten en munities. Het gaat ook over opleiden, waarderen en herkennen. Uh, het gaat er ook over dat we onze ogen niet sluiten voor vluchtelingen. En dat we die een warm welkom blijven bieden, want ze komen uit Oekraïne. Het zijn de vrouwen die hun land moeten ontvluchten in Iran... vanwege het feit dat ze niet gesluierd daar willen rondlopen. Het zijn de LHBTQ'ers uit wat voor landen dan ook... die hier naartoe komen en die gewoon een fatsoenlijke opvang vragen. Dus ik zou willen oproepen, wij moeten staan voor defensie, fatsoenlijk materieel, fatsoenlijk personeel, zeker gelet op de oorlog waar we nu in zitten. Maar dan zeg ik ook tegen rechtse partijen, zorg er dan ook voor dat alle voedingsbodems die er nu zijn voor oorlog, conflict en geweld en de gevolgen die daaruit voortkomen, wees dan ook onze bootgenoot daarbij. Want dat is de enige manier dat je vrede en veiligheid voor de lange termijn kan waarborgen. En dat is humaan, dat is solidair, dat is de toekomst van al onze kinderen. Dankjewel. Dank. En we, we, zijn, we zijn aan het einde gekomen, meneer. Sorry. Um, uh, ik, ik wil gewoon nog iets over het uh, militair industrieel complex zeggen. Mag dat? Op zo'n avond als deze? Toch? Dat kan wel, hè? Ik zie, ik zie een paar koppen zitten, waarvan we, die weten precies waar dit over gaat. Toch? Ja, dit kan. Kijk, wij, onze partij, beide partijen hebben aangegeven, we hebben het verkeerd ingeschat. We hadden nooit gedacht dat er nog een oorlog op het continent zou zijn. Die is er. We moeten ons been bijtrekken met de investeringen in defensie. Maar er is één ding waar ik voor wil waarschuwen. En, waar we, en dat hoort ook bij linkspolitiek. Wij blijven Oekraïne steunen, no matter what. En we zullen blijven leveren alles wat nodig is voor Oekraïne om de kans op vrede mogelijk te houden. Maar laten we niet naïef zijn over de wapenindustrie die heel blij is met al die extra investeringen. Willen we echt zorgen dat we effectief zijn in Europa, dan moet er in Europa meer worden samengewerkt. Voor iedere potverdorie suikerklontje zijn tig regels in Europa waar je aan moet voldoen. Voor wapens is dat niet dus wat gebeurt er? In Europa hebben we 187 verschillende wapensystemen. Omdat ieder land zijn eigen, zijn eigen industrie daaromheen wil hebben en eraan wil verdienen. In de VS zijn het geloof ik maar 30 verschillende wapensystemen. Als we echt sterk willen zijn, dan moeten we niet alleen meer investeren in defensie, dan moeten we meer samenwerken met defensie. En waar wij heel streng op zullen zijn, is ja, er moet meer geld bij. Maar als er niet meer wordt samengewerkt in de Europese context, dan zijn we niet sterker. Sterker nog, dan ben ik bang dat we zwakker zijn. Want als 187 systemen, 360 wapensystemen worden, dan verzwakt het juist onze positie in Europa. Dat gezegd hebbende, moeten wij jullie bedanken voor een hele mooie avond. Mag ik? En moeten wij jullie, willen we jullie vragen, het is nog 16 dagen. Uh, en de kans dat links weer de grootste wordt, is nog nooit zo groot geweest. Uh, en daarom echt de vraag aan jullie, ga campaignen. Ga langs die deuren, ga langs de markten en de pleinen. Ik zie je daar een filmpje opnemen, post het, vertel dat mensen moeten gaan stemmen om je heen. Omdat het zo belangrijk is. En zeker bij Provinciale Statenverkiezingen gaat het om de opkomst. En hoe meer mensen gaan stemmen, rep het in, in, in, in, in alle schoonheid die je bezit. Rap het in alle kleuren van de regenboog. Maar zorg ervoor dat mensen gaan stemmen, want dat is de manier waarop wij verkiezingen winnen. Niet omdat we het meeste geld hebben, maar omdat we de meeste overtuiging hebben. En de meeste mensen die actief zijn in onze campagne. Uh, en daarmee ben ik ervan overtuigd dat we op 15 maart de verkiezingen kunnen winnen. De provincies gaan veranderen. Daarna doorschakelen. En het overnemen in Nederland. Dank jullie wel voor vanavond. Dank. En uh, heel belangrijk... Jeroen, Anouk, heel veel succes. We zijn geïnspireerd door jullie. Tim, heel veel succes. Imanen. heel veel succes. En dat gezegd hebben, dan ga ik het zeggen wat ik het allerbeste kan. De borrel is geopend. Fijne avond.